Ja, ik zou het. Ik heb het. Ik heb wel. Ik het. Ik ja. het. Ik oh, het. Ik heb het. No, no, no, no, no. Oh, wat is Oh, is Oh, Zo, so, lekker ding. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, ding. Hi. Zullen we Ja? Zo, Voor jou! Ja, hallo! Oh man, oh. Ja, ik ben bij Elisa. Oké, okay, ik kom op vijf uur naar huis. Ik kom, doei! Wat jou? Jij ook. En, jou? We zijn dus de beste Sorry, dat was mijn We zijn de beste mensen. We zijn de beste vrienden en de beste mensen van twee. Kijk. We laten hier even. Hier gaan we. Kijk. Ik ben de coolste. Nee, dat ben ik. We zijn de coolste uh -huh. nee, Aha. Aha, de coolste ben ik! Nee, dat ben ik. Niet. Wat hebben we dan drinken opgeslagen know. je wat? je wat? Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Weet je wat? Hello. Oh. Okay. Yeah. Love, love, love you. Love you Love you Oh. Love you Love you forever. Love you forever. Love you Love you Love you Love you Love you Love you Love you forever. Love you, forever. Love you. Bye -bye. <coughs> Hey! hey. Jouw, ja, ik heb goed nog logeren! Ja, blijven! Ja, dan mag jij hier logeren. Of een ja, leuken, ja, of een Ja. ja. Hey, moet ik dit teruggeven even? Of, uh, oh, nee! Heeft het zelf gewassen? Ja, die nee. moet je houden! Oh! Ik Dit volgoed. Die dat vast leuk vindt. Oh, het is zo geweldig. Mag je blijven slapen? Tot de volgende keer bij onze... Doei! Bij onze Ai Elisa. Doei!